Dit was Hans een mooie hooikas. Alle tafels zijn verdwenen. Ja, dat piepschuim dus hangt er, ligt er nog. De plastic platen die zijn nog enigszins Of, sorry, Ik denk dat het anders jammer is. Die heeft anders nog geplaatst.